Ik denk dat, uh, dat directeur zijn, in een school schooldirecteur zijn, dat dat voor een stuk in uw DNA moet zitten. Je moet dat graag doen en je moet daar, je moet daar nog van genieten. En je moet daar nog iedere dag van genieten. Uh, daar ten tweede plaats moet je ook enorm kunnen relativeren. Relativeren in die zin dat ja, het is overal iets is. Dus ook in het bestaan van een directeur is het ook iets. En ten derde... Moet je, ja, dat, moet je de vreugde die je aan je job hebt, een stuk uitstralen. En denk als je die drie hebt, het zit een stuk in het DNA, ik besef hoe gelukkig ik ben en dat straal ik voor een stuk uit, dan zit je al heel ver. En de rest dat komt dan wel vanzelf hoor.